We zitten in jullie mooie nieuwe hut en ik heb even een vraag. Weet jullie wat roddelen is? Nee, nee dat weet ik echt nooit. van. Gelukkig maar. Maar er is. Zal ik je uitleggen wat roddelen is? Roddelen is dat je een beetje zo over iemand anders gaat praten. Ja, dat, dat. Soort van geheim fluisteren. Ja, een beetje geheim fluisteren, maar vaak. dat maar vaak doe je het dan over iemand anders, snap je? Ja. Maar er is één hele leuke manier van roddelen. En die heet positief roddelen. Dat betekent dat je het over iemand anders hebt. Wij gaan het dus straks over papa hebben. Maar alleen maar de fijne leuke dingen van papa gaan we oh. zeggen. Snap je? Ja, ik snap wel. ik dacht al iets. Zoiets. zoiets. Ja. Dus wat wij gaan doen, en ik begin straks, we doen gewoon net of papa ons niet hoort. En dan gaan we allemaal de dingen die we fijn en leuk en lief en goed aan papa vinden, gaan we, gaan we het over hebben met elkaar. Okay. Ja? ja? Zal ik beginnen? Mag ik? Ja. Of weten jullie al iets? Ja, ik weet het. Oh jij ja, weet er iets. Oké, okay, maar een beetje op zo'n manier dat het niet hoort. een beetje zo, uh, zo stiekem. Ja? Je mag, nou, hij mag het trouwens wel horen, maar wel een beetje zo stiekem. Ja? <lacht> zeg maar. Of was je hem vergeten? Zal ik het even doen? Als ik... Nee, ik weet het niet. Oh, mee. jij weet er niet. Ja, ja, ja. Ja? Papa is toch heel erg stoer? Een hele stoere papa hebben wij. Ja, dat vind ik wel. Ja, jij weet er ook in. Ja. hele, hele, je mag het wel iets harder. Want dan horen de mensen ook. Dat is eigenlijk wel leuk. Papa is heel... Lief. Ja, weet je wat ik ook zo fijn vind van papa? Maar echt zo fijn. Dat hij liefde geeft. Ja, dat hij mijn liefde geeft, dat natuurlijk. En dat hij levenslessen opneemt. Dat hij onze levenslessen opneemt. Maar ik heb nog iets. Wat heeft hij gisteren hier allemaal in huis gedaan? Ook uh, Ja, maar ook de, de buur. Hij, yes, ge hij heeft geschilderd. Dus ik ben... Klussen. Klussen. Papa kan zo goed klussen. Ja. ja. Hij heeft dat huis helemaal ja. gemaakt, zelfs. Hij heeft zelfs uh, meegeholpen met het huis. Nou, dit bedoel ik dus, hè? Hij heeft de televisie gekomen En hij zorgt goed voor onze tuin. Ja, dat is echt gaar. Hij geeft de plantjes water. Ja, nou, Kijk, zo'n grote duim. Eigenlijk kunnen we dus wel heel lang... Maar je Dat. Ook. We kunnen wel heel lang ja, eigenlijk doorgaan over papa. Niet. Maar vindt even jullie misschien ook leuk om even... Dat wij over jou gaan roddelen? Ja. Ja? ja. Oké, okay, ja, doen, doen we deze even af. En dan gaan we daarna nog even over Lou roddelen. Ja, dankjewel.